Oh nee, hij holt me terug. Holy oh, cow shit. Ja, maar oh ik, ik my ben god. Bang, ik loop om. Yo kijkers van Vloetje, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan jullie zien hoe Vloetje een 1v1 doet tegen een No Effort member. Opt Oftewel optimaal. En in die 1v1 heeft hij gecheat. Uiteindelijk hebben ze nog wel in ieder geval eentje van No Effort gekild. Voor de rest gaat Vloetje ook laten zien hoe die wat basis rust. En ja, hopelijk vinden jullie deze video leuk. Kunnen we die 50 likes halen, het zou wel dik zijn als we dat kunnen halen. En vergeet ook niet even het leukste commenten, wat de fuck doe jij, en te <laughs> abonneren en even dat belletje aan te zetten. En uh, ja, dan zien we jullie bij de volgende video. Later. Dit ziet er niet uit. <laughs> hey, ik ga wel kiten hoor als het moet. Ik zet even oh, je mijn je kite. Uh, een beetje. Je, je kite? Ja, je kan, ik kan mijn impel. Oké, okay, ik ga wel even wat tegen Optimaal toe. <laughs> Hij heeft een bar dat moet ja, je begrijpen.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 Oh. Net jij gewoon aan de andere kant toe? <laughs> oh, oh. oh André is een optimaal wandelhand. Ik heb hem al eens een keer gekwikt hoor. Dus... Lekker? Ja. Uh, bro. <laughs> <laughs> Hij heeft een baard of niet? <laughs> Ik pak die douche jou boys. Maar je zit met 5, hè? Boer, we rijdt die Ik <güls> ben end Amy. Oh, ik je Ik Wat doet hij? Ik vind het wel sad dat er gewoon niemand komt kijken, waar dat ik optimaal die ik weet niet of iemand gewoon gewoon in Colt. Ja, die... die... die... die, die toch? Ja, die vliegt toch? <laughs> ja, maybe. <laughs> <laughs> Waar ben jij, hey, jong? Kiano kom Colt. Keanu, er zit er één in Colt. Doe CL. Ik word gekillt nee, door Heiko, wat de fuck? Keanu, kom Colt! Beneden kool. Nee, boven. Beneden hij zit in Colt. Ik word door Heiko. Hij komt er nu uit. gaat er nu uitkomen, Bodhi. Ja, pak hem. Ja? Pak hem, Jork. Wat een pocket tegen ik. Wie is dit? Ik word gekilled of fucking Hyko's. Ik heb geen idee, maar hij is dog shit. En hij heeft geen fresh. Echt denk... niet? Nee. Ik word gekilled of fucking Hyko's met Skutbattie. Tiffany. Hij denkt echt dat wij dat niet zien of wat? Oh. Zeg. Ja, ik hey boys, ga blijf op die invis bo. Die weet ik het nou. Helpen, volging tegen. Nee, nee. Ja, op gold. de berg bij Enderman. Oké, okay, hey, ik ga weg. Doe. Zij wel eens die naar beneden gaat. Ik heb geen idee waar die heen is. Kom oh, verder op de berg volgens mij. Hij is waarschijnlijk gepearled. Hij gaat naar die boom toe man. Hij heeft een mij. Hij turned. Met mijn fucking potato. Hij is gepurled hij ja, is erin. Wij zien hem, hier. Waar is, waar is, gene, waar is, is die? ik kom ik aanbieden. Weet Zeker dat hij als die brug gaat. Hij is gepurld richting brug. Oh, hij oh, zit achter, Amy. Amy? Goed booshot. Hij gaat weer naar boven, jullie moeten komen, gast. Ik ben achter je ik ben achter Maar best een eindje Hij gaat daar naar onder. Hij is gepurld. Hij polt omhoog, hij polt hem hoog. ja, hij Lekker Emy? Oh, dat is Jork. Jork, lekker. Maar ja, je kan het verschil niet echt zien hè. Er is een vierletternaam en een uh, weet ik veel langer. Ja, hij is nu invisen, ze ziet het niet. Het hij is niet even doen. neer. Hij is gepult, hij is uh, Wie is voor Dit? Ik heb hem gehit, dat is hij gepult? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik zit vol ik zit achter hem. En nee, wie controleert dat dat die Sammy niks in zijn hand houdt. Van effect of zo, ja, absorbe poli zit in je nek. Ik weet nog niet waar hij is, zeker? Ja, ik zag hem daar naar beneden jumpen. Gaat omhoog door York, page, okay. hij omhoog voor York bij 5? Oké, ik weet niet man. waar hij is. Nee, iedereen gaat op mij van uh, NoorFit. No Misschien is hij daar aan het eindje aan. Nou. Oh, oh zit ik word gechased door No Effort. Moet anders. Hey, shoot. En misschien door nog Effort, Gastik had ik had Ja, dat heb me? ik al gedaan. Nou, ja, ik word nog steeds gechased. dat. Bro, hun zitten de hele tijd te 1 v 1 met een bard. En dan, als ik dan zeg van oh, ja, oké, okay, okay. daar ben ik al klaar mee, dan gaan ze me killen. 10k mag maar gewoon 10 Oké, Andreas, oh. waar, ben je? waar ben je ongeveer? Iedereen van ons even home iedereen van ons f-home. Ik heb nog 20 pearls moeten escapen, ja. Hoeveel? Ik heb nog 18 pearls. Andres, wij komen hier tegemoet. Ja, is goed. Ik word uh, nu, op het moment is alleen assembly in mijn beek. De rest heb ik al uitgechased. Ik pak extra pak, pak nieuwe pearls en pots. Voor ze verder dan dat er is. Oké, nou uh, zitten nog allemaal achter me aan, optimaal zo. Oh, ze zitten echt drie blokken achter me aan. Fuck! Andres, jij ja, dus nog een keer? Ja oké, ze houden nu, ze hebben me nu vast. Okay, okay, okay. okay. Ik pearl nu. Ik heb al. Ik klop snel terug naar rood. Yo shoot! Ze zijn allemaal pobokt! Ik keep opgenoed. Ik hou de altijd Lekker boeddy. En nu! En <laughs> <laughs> <And> nu, <you> fucking <laughs> booty in je bek, in je bek. King. 10k of 10k, dan mag je even home. <laughs> Doeg, shit, hè. Ik heb die kill genokt hè. Ik had die kill genokt in de trap, Andreas. Ik zeg het. Die kill of nee, try to gaan. escape from fall. Die kill gevallen. is doodgevallen. Want tegen Optimaal ging niet geweldig, Ging niet zoals gepland. Maar ja, weet je, soms gaat het op fictions. Er zijn geen echte regels over 1v1. Nu nog even een fight in de base. Um, er was een hele faction die uh, als pet in onze base zat en ze trok allemaal armor aan. En uiteindelijk werden ze in een 1 bij 1 met mij gestopt. En heb ik ze. Heb ik er zoveel mogelijk geprobeerd te killen. Dus check ook zeker even deze clip uit, want het is best wel funny. Okay. Ja, de crit was je uit? Yo, ik heb een bard nodig, want ik zou inhoenen. Ik heb een bard nodig, shoot gaan, bard, alsjeblieft. Ga, laat iedereen bard gaan. Zo, crit hem uit, secret hem uit, secret hem, hem uit. Ik heb bard nodig, ik heb bard nodig. Ik ben aan het switchen. Ik heb geen. Ik heb zelf een heart nodig. Andres ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Andres ik kan regen een shit geven. Ja, het strengt Rietje alles. Goed. Shoot, shoot, shoot nu! Regen Strengt. Absorb Absorpt. Absorpt. Ah! Going down. Ik met je mee, Andreas. Oh, Oh kut, ik heb nog een Bart nodig. Alex Bart, alsjeblieft, zeg als je Bart bent. TL, als je Bart bent. Ik heb nog ik iemand! <laughs> TL, als je Bart bent, ik ga die! Dood. Maakt uit. die maakt uit. Alex, mijn tijd! Niemand, mee. niet uit mij, niet uit mij! Ze kunnen eruit! Alex, je bent een rita! Alex, jongen, balhaar! Ik ben net online, dit is helemaal kut. Dit is kijk, 3 open. Oh, oh, oh, oh, oh. Shoot, zeg als je iets kan <laughs> Ik kan weer regen. Nou, ja, doe gewoon. Doe, doe, doe, doe, doe speedways. Dat heb ik niet, bij me.. Nou, uh, zeg als je oh, streng... Oh. Zeg als je dan. plan. 18 seconden. Okay. Oh, ik ga okay, nu nee, wil. Ik heb gepopt. <laughs> Een beetje keer. Alsjeblieft. <laughs> Oh my god! <laughs> <laughs> <laughs> Ik heb zoveel stuf! Heb je dat gerecord? Ja! Dit is jouw scam! Die kills. <laughs> Sorry naar die faction dat we het zo zielig moesten doen. Maar uh, het, het was gewoon echt te, te grappig. Het was gewoon te grappig. Jongens, hoop ik. Ik heb genoten van deze video. Laat zeker van een like achter. Het zou heel tof zijn als we nog eens die 50 likes kunnen halen. Uh, abonneer zeker als je het niet hebt gedaan. Want in slechts geval moet je de-abonneren. Dus abonneer ook zeker. Laat nog zeker even een leuk comment achter. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Later.